dat ben. Jij. Zoals ik. Of ik. Of ik. Of ik. Of ik. Of ik. Of ik. Of ik. Of ik. Of ik. Dan. Zoeken. Wij. Ja. Bij Missy zijn we op zoek naar nieuwe dansers. Maar wat is Missy nu eigenlijk? Wij zijn een dansgezelschap gevestigd in Rotterdam. We werken met een gemixte groep. We maken voorstellingen, treden op, we verzorgen trainingen en organiseren en nemen deel aan diverse projecten in binnen- en buitenland. Wil jij bij Missy dansen? Dat kan. Op dinsdag en zaterdag hebben wij open lessen. Het gezelschap werkt op donderdag en vrijdag. In de ochtend starten we met een danstraining en in de middag repeteren we. Heb je interesse om met ons mee te dansen? Stuur dan een mail naar info.missieconi.nl